De lijst presenteert Superplus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit wat promo boost is. Met Superplus geniet je van promo's die nog straffer zijn dan de gewone promo's van het moment. Als je Superplus bent, wordt een korting van 20%, bijvoorbeeld 30%. En het tweede gekochte product heb je niet voor min 50%, maar voor min 70%. Om ervan te profiteren, scan je gewoon je kaart of app aan de kassa. De rest gaat automatisch. Door snel je folder en ontdek de promo-boosts van de week. Ziezo, zo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met SuperPlus.